Hallo en welkom bij Palsmodel Trainstaff. Er komt hier dadelijk een uh, sprinter? Nee. Hondenkop? Nee. Um, hoe heb ik er nog meer genoemd? Uh, het is in ieder geval een Mat64. Um, het zal uh, de termen zullen wat uh, door elkaar gebruikt worden. Sorry daarvoor. Maar ik hoop toch dat je het een uh, leuke gaat vinden. Hallo en welkom bij Palsmodel Twijnstaf. Vandaag de Fleischmann 4472, de Fleischmann hondenkop die ik eh, al een tijdje probeer te bemachtigen. Eh, ik heb hem hier een staan. Eh, en hij heeft eh, in ieder geval een paar problemen. Het zit nu op de nee, het zit nu nog niet op de transformator. Het is nu allemaal nog analoog. Zo. Uh, probleem 1 is dat hij soms kortsluiting maakt en dat is afhankelijk van deze connector en zo, hoe ver dat die connector er uh, in zit. Als ik hem helemaal uh, de koppeling helemaal dicht duw nog een klik hoor dan heb ik regelmatig kortsluiting en als ik hem wat uit elkaar haal, doet hij het goed. Uh, aan één kant zit binnenverlichting, dat is deze kant. Aan deze kant doet de verlichting het niet. Maar qua motor is hij in orde. Uh, ik wil deze uh, natuurlijk digitaal gaan rijden. Ik wil een functiedecoder in het niet gemotoriseerde deel en een normale decoder in het gemotoriseerde deel en die koppeling gerepareerd en natuurlijk de binnenverlichting en die ga ik vervangen voor led dus dat is nogal een uh, nogal een plan um, het eerste wat ik uh, ga doen is uh, bekijken hoe deze open moet want ik heb alleen maar ervaring met de sprinters en van de sprinters weet ik dat het dak loskomt, maar ik heb hier nog niet gekeken ja, aan de onderkant zitten twee schroeven en nu die eruit zijn Komt het een en ander in beweging, dus ik denk dat ik op de goede weg ben. Kijk, aan zo, deze en deze gaan ja, even opzij. Geen enkele reden om die hier rond te laten slingeren. Het niet gemotoriseerde deel heb ik ook even aan de kant gelegd. Eerst de motor. Hier zit een schild op uh, wat al geïsoleerd is. Dus hier, uh, deze is geïsoleerd van, de, uh, van het chassis betekent dat deze eenvoudig te digitaliseren is. Er zit helemaal geen verlichting gemonteerd op deze printplaat. Dat uh, het uh, in de advertentie stond van wel, maar dat is geen probleem. Uh, hoewel ik natuurlijk nu geen lichtgeleider heb, dus dat wordt even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien doe ik het wel met meerdere ledsen, want er zitten meerdere openingen in. Ik denk dat het er dan ook goed uit gaat zien. En er is ruimte genoeg voor een decoder. De koppeling kijk ik dadelijk even na. Er zitten ook op de, in de kap nog twee gaten voor een traditionele plug. En het kan zijn dat ik die uh, ook ga gebruiken. Dat ligt een beetje aan of ik die functiedecoder aan de gang kan ga krijgen. Dat is wel de bedoeling. Um, maar ik ga de motor loshalen. En ook even demonteren en schoonmaken. Je uh, kan zien dat hij hier al zwart is. En dat uh, uh, kan nooit echt kwaad. De boel een beetje smeren. En hier voorin zitten twee lampjes. Dat lijken mij gloeilampjes en even kijken of ik daar gloeilampjes in laat zitten of dat ik daar ledlampen in zet. Want ze zijn vrij klein en ik denk niet dat ik klein genoeg ledlampen op voorraad heb. De gloeilampen die erin zaten gebruikt het chassis voor de verlichting en ik weet dat het wel mogelijk is om dat werken te krijgen. Maar ik had toch nog een paar ledjes liggen. Ehm... Ik moet ze nog een beetje recht zetten, maar ze zijn wat groter. Ze passen wel onder de kap. Ik heb de uh, pootjes uh, voorzien van uh, isolatie en ze er doorheen gestoken. En nu heb ik de, hier in ieder geval twee leds zitten. Ik ga dadelijk stroom opzetten. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik kan altijd nog terug naar de gloeilampen en de bedrading een beetje aanpassen. Uh, de motor... Was helemaal zwart van binnen. Een beetje isopapiel alcohol. En u ziet mooi schoon. De wielen moeten nog. Die zijn erg vies. Ik weet niet eens of dit zwarte een. Uh, of dit anti-slipwiel is of uh, gewoon vuil. Uh, maar die moeten zeker nog schoongemaakt worden. En uh, daarna even, dus nog steeds de boel in de smeer zetten. De motorschild Dat komt goed. Op de achtergrond zou je misschien de wasmachine kunnen horen. Ik hoop niet dat dat te hard is. Ik ga dit in ieder geval weer in elkaar zetten. De magneet gaat er ook weer terug in. En uh, even kijken hoe die precies moet. Dan ben ik met het uh, schoonmaakdeel in ieder geval klaar. En uh, ja, dan moet het dadelijk uh, letjes testen. Kijk, het, zo mooi de wielen glimmen. Achterste wielen zijn inderdaad anti-slipbanden. Na het schoonmaken is het duidelijk te zien dat hier uh, anti-slipbanden op zitten. En uh, deze zijn nu heel mooi glimmend, mooi gepolijst. De boel is gesmeerd, loopt goed. Dus deze gaat zo weer terug het model in. En uh, daarna is de bedrading aan de beurt. Dit is de rode verlichting. Er zit wat lichtlekkage in, uh, in de cabine, zie ik. Uh, maar ik denk dat ik dat kan verhelpen door er een grotere weerstand tussen te zetten. De witte verlichting is ook erg fel en hetzelfde ook. Uh, wat, uh, een wat hogere weerstand, dan zal er de wat minder lichtlekkage uh, lekkage zijn en dan wordt de lamp ook iets minder fel. Maar dat betekent in ieder geval dat ik uh, deze verlichting heb kunnen vervangen met LED verlichting. Dat maakt alles een stuk makkelijker. In de categorie draadjes, draadjes, draadjes, draadjes, heb ik dit onderstel ook voorzien van stroompickup. Weliswaar maar op één wiel voor, uh, voor per rail. Dus deze doet de stroompick-up voor uh, het wiel hier en deze doet het stroompickup voor dat wiel. En het zit hier aan de connector, zodat uh, ook deze uitlijnen de stroompick-up. Uh, voor dit wiel komt de dus zaad op het pinnetje hier en die komen weer uit op deze draadjes en die draadjes. Oh, dan gaan die gaan hier weer bovenop um, naar de, um, ik denk niet dat ik ze op de printplaat zelf zet omdat die weer aan het chassis vast zit, maar in ieder geval gaan deze naar de decoder die ik hier wil stoppen. En al deze draden kunnen dus ook naar die decoder toe. En dan zou dit model niet al te best, maar zelfstandig kunnen rijden. Want ja, stroompickup is niet fantastisch. Op het motorblok zit helemaal geen pick-up. Dus uh, het is volledig geïsoleerd, ook volledig geïsoleerd van het chassis van de rest van het treinstel. Vanwege het plastic uh, uh, ja, bevestigingsmechanisme. Dus daar heb ik uh, niet zo heel veel aan. En voorheen werd dus ook de stroom vanaf het chassis via een kabeltje naar de motor gebracht. En dat liep dus via deze, denk ik, ja via dit draadje naar het chassis, naar de verlichting, naar de motor. Nou, dat zit nu allemaal los. Dus uh, voor het goed. Tijd voor uh, de laatste paar stappen. En uh, daarna het uh, tweede treinstel, tweede motor, het, het, niet, het motorloze treinstel... Uh, met de functiedecoder aan de gang. En dus uit gaan zoeken waarom dat deze dus af en toe kortsluiting maakt. De trein rijdt vooruit. Het lichtje knippert wat. Dat uh, komt door de wat ruis van de motor. En ik weet nog niet of ik dat weg kan halen. Maar hij kan dus vooruit. Hij kan achteruit. En... Eh... Uh, Binnenverlichting in met eenzelfde knipper. Um, misschien uh, ga ik er nog ergens een kleine condensator tussen zetten om uh, wat ruis van de motor weg te werken. Het zou anders nog kunnen komen door de ontzettend lange kabel, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Voor de binnenverlichting heb ik gebruikt een lichtsnoertje. Voor de binnenverlichting heb ik gebruikt een lichtsnoertje. Uh, dit zijn een heleboel kleine ledlampjes op twee geïsoleerde draden, als je daar wat solderen op doet dan kun je het aansluiten. Er zitten er drie, drie in, die drie <coughs> geven in ieder geval hier het binnensteel dicht, licht uh, achterin niet, dat is misschien wel wat jammer. Uh, ik heb nu even via krokodilklemmen op de achterkant de boel onder stroom gezet. Ik ga de kap erop zetten. Ik ga hem dicht schroeven. En door naar deel 2. Hier uh, zitten een paar oude draden. Niet heel erg fijn gesoldeerd. Uh, dit onderstel. Hier zit een clipje wat daar ook niet thuis hoort. Denk ik. De binnenkant is deels geverfd. Dat hij grijs is. En er zit ook een, een pub in. Al met al denk ik dat uh, dit treinstel uh, ...samengesteld is van een uh, werkende motor met een werkende uh, motorloos deel. Een beetje een uh, interessante combinatie. Ik ga de draden loshalen en vervangen. Ik vind ze er toch ja, ik vind ze er niet goed uitzien. Die zitten niet goed vast. Ik ga even kijken wat ik doe met de verlichting. Het valt me op dat het printplaat erg gebogen is. Misschien is dat de bedoeling. Um, ja, even kijken. Maar um, op zich is het te uh, verzorgen dat uh, de, de stroompick-up zo. Uh, goed aangesloten wordt op deze connector. De connector even nalopen. Wat er nou aan de hand was met als uh, uh, Waarom dat hij uh, soms kortsluiting maakt. Ik denk dat het te maken heeft met een, met een soldeer die hier zit. De uh, uh, lampjes weer hier ook vervangen voor led. En uh, dan een decoder erin. Een uh, functiedecoder. En een boel testen. Functiedecoder zit erin. Lampen van de seinen zijn vervangen voor LEDs. De binnenverlichting is nog een gloeilamp omdat hier een goede lichtgeleider zit. En het uithalen en vervangen is een boel uh, gepield daar. De alternatief was natuurlijk om diezelfde lichtsnoer te gebruiken. Maar dan heb je dus niks in die lichtgeleider. En ter demonstratie. Kijk. En ze veranderen ook nog. Van kleur binnenvlichting aan. Dat is wel goed te zien, hoop ik. Ja, dat is goed te zien op de camera. Dus deze ga ik uh, uh, afmonteren. De, uh, de wielen moeten er, uh, hier nog onder. Het kabeltje moet vast. Uh, kap erop. Deze niet vergeten. En uh, dan krijg ik nog even of die kortsluiting uh, hierop. Uh, op de connector opgelost is. Hoop ik wel. Um, ik denk dat dat te maken heeft nog steeds met het draaistel en met het pinnetje wat daaronder zit. En dan kan hij de baan op. Hier staat hij dan. Uh, kortsluiting is volop. Maar... Alleen het um, treinstel heeft nog moeite met de bochten. Dat komt waarschijnlijk omdat ik de draden, de, de heb gebruikt naar de draaistellen, Waardoor dat hij niet meer zo kon bewegen. Misschien dat een beetje smeer daar gaat helpen. Ehm. Um, hier is de voorkant, en even zien, de wisselende verlichting doet het aan deze kant goed. De binnenverlichting is, uh, ja, is ook schakelbaar. Ik moet hem nog regelen van snelheid, hij trekt niet te snel op. En dan hebben we hier de achterkant ook mooie wisselende verlichting. Ik heb het idee dat de wielen net iets te groot zijn voor de rails, dat het geen tikkend geluid maakt. Ja. Uh, maar ook maar bij één van de twee treinstellen, denk ik, moet ik nog even goed naar gaan luisteren. Maar dat is ook uh, het effect van twee compleet verschillende uh, versies, eigenlijk uh, volgens mij jaartallen uh, samengevoegd tot, uh, tot één. Maar ik ben er wel uh, nog steeds heel blij mee. Uh, ik ga er nog een beetje mee puzzelen om hem goed te krijgen. En uh, dat was hem zover. Ik weet uh, zeker dat ik uh, dit treinstel nu heb genoemd, dat ik een koploper heb genoemd, dat ik een sprinter heb genoemd. Maar het is natuurlijk een mat 64. En eh, ik ga eh, dadelijk met het eh, aan elkaar plakken van dit filmpje... proberen zoveel mogelijk eh, van die foutjes eruit te halen. Maar reken maar dat er nog in blijven zitten. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik hoop weer tot snel!